Hi jongens, ik ben er weer. En hij is heel traag, dus ik hoop dat hij nu wat sneller is. Maar er is heel veel gebeurd ondertussen. Ik heb Buddy, mijn huiskat, weggedaan. Ik heb twee promoties gekregen. Nu ben ik niveau 10 plus 1 in mago nog wat um, stylist. Ik ben verhuisd, toch? Nee, ik wilde gaan verhuizen. Ik woon hier, maar ik wil hier gaan wonen. Oké, okay, ik heb dus um, voor mijn eigen kerstkadeau al een paar dingen besteld. Een daarvan is uh, voor SD-kaart op te ruimen. Die heb ik nu net binnen, maar er zitten maar 15 plekken in. Ik had verwacht dat die groter was. Maar oké. Okay. Hé, hey, hij is geladen en hij zat op full speed. Even kijken hoor. Um, waar is mijn sim? Oh, ze is aan het werk. Oké. Okay. Oh, wat is die traag? Hij is echt heel traag, jeetje. Maar ja, Even kijken, ik ben dus gepromoveerd naar stylist Imago, over sterker. Oh, uh, imago Versterker Plus 1. Geen idee tot dat hoe ver die gaat. Um, maar ik uh, ben qua Imago heb ik al een echte celebrity. Dus ik kan verhuizen naar het huis waar ik is allereerste alle, alle woonde. Maar dat heb ik dus niet gedaan. En voor de rest, ik heb er niet veel aangepast. Uh, ja, ik heb de plantjes binnengezet. Er is niet veel gebeurd uh, voor de rest. Ik ben goedaardig. Ik heb voor het eerst gezoomd. Uh, ik moet nog één straatkunst op kunst, kunst, in het kunstcentrum maken. Maar ik snap niet wat ze bedoelen met deze. Want dat heb ik al meerdere keren gedaan. Maar dat werkt niet echt. Elke keer als ik het doe, dan uh, geeft hij geen vinkje aan. Geen idee waarom. Oh, ben ik al klaar met werken? Nee. Nee, ik ben nog. Oh ja, kijk. oké. -okay. Beschaamd. Hoezo ben je nou weer beschaamd? Oh ja, en ik ben allemaal volgens kwijtgeraakt door een productaanbeveling. aanbeveling. Dus dat is een beetje kuithee. Maar voor de rest, ja, ik heb Buddy weggedaan. Um, ik heb Buddy weggedaan omdat ik gek werd van het constante miauw van haar. Of hem eigenlijk. Want hij bleef maar vragen om eten. En natuurlijk, ik wil hem eten geven. Ik had zelfs een bakje voor hem. Maar hij bleef maar smeken om mijn eten. En daar werd ik echt um, knetterend gek van. Dus ik heb gedacht, dan gooi ik hem weg. Of dan doe ik hem weg, want uh, ik heb er toch niet zoveel aan. Oh my god, hij zegt echt traag. En, hey. Um, Mac. Use. Um, testing. Testing. Out. Ik schrijf dat het altijd graag in het Engels. Here I test one of the new... Ik weet niet eens hoe je product in het Engels schrijft, maar ik denk het zou product... From Mac. Hope you like weet ik veel dat is echt echt heel traag momenten tussen mijn pc game ik denk niet dat dit de juiste instellingen zijn voor mij om verder op te nemen want de opnames die ik meestal heb is gewoon niet beeld capture maar um, game capture maar dan ja, eigenlijk, eigenlijk uh, kon ik die niet doen aangezien mijn scherm zwart bleef. En ik echt een opname wilde doen. Iemand opbellen met de telefoon. Nou, laten we het eens gaan proberen. Ik denk niet dat het werkt, want het is midden in de nacht. Die, ga zomaar eten, lieverd. Ga me eerst plassen. Ik zeg, ga eerst plassen, joh. kook Ben je doof zo? Plassen, Hij loopt echt vast mijn hele sim. Nou, ik ga denk ik wel weer verhuizen. Aangezien ik gek word van die trappen hier, zo zeg maar. In een flatgebouw. Ik heb er geen moeite mee hoor, maar... Ik word er wel gewoon knettergek van. Elke keer naar boven en naar beneden en dan weer naar boven. En dan weer naar beneden. Trek van al die uh, gebeurens. Ik ga die feestdagen denk ik eventjes... Stoppen, want ik word er echt letterlijk gek van. Verwijder je die dingen? Oh, hier verwijderen. Ja, verwijderen. Ja, verwijderen. Ja. Verwijderen. Ja. En verwijder Nou, oh, die kun je niet verwijderen omdat die vandaag is. Oké. Okay. Hoppakee. Ik word echt letterlijk gek van iedere keer weer. Ik vind het best leuk en aardig, maar... Die feestdagen, noem maar wat. Seizoenen zijn wel heel mooi altijd. Maar dit huis is gewoon veel te groot voor één persoon. Dus ik ga wel weer verhuizen. Voor de honderdste keer in deze aflevering. Ik heb er de vijftig nog niet eens gehaald. Ik heb er dertig, denk ik, nog niet eens gehaald. Ik weet niet eens bij welke aflevering we zijn, maar ik... Uh, ik ben nu al 356 keer verhuisd. Hoe erg wil ik krijgen? En ik heb wel een schoonmaakster, maar ik vind het jammer dat ik daar dan haar weg moet doen. Um, even kijken. Openen. Wat ik had hier. Ja. Voedsel bij het leven. Kan. Ja. En ik heb een mental breakdown, again, <laughs> zoals elke ster, maar ik heb ze echt vaak hoor. Droevigheidsbom. over 42 minuten, en, uh, laten we dan maar iemand gauw gaan bellen. Ik denk niet dat het iets helpt, maar hey, you never know. Nou ben je niet aan het kletsen met haar. Wilt ze niet met je praten? Kletsen met... Vanessa. Alles verkopen. Nee, niet verkopen. Oosten. Alles Oosten. Uh, je bent behoorlijk positief, mensen. Ja, en je hebt een behoorlijk positieve reputatie. Mensen zijn dol op je. Bloemrun. Even kijken, heb je dat ooit in je carrière als bloemer overwogen? Hmm, als ik het kies, wat dan? Nee, ik doe het niet. Nee, ik doe het niet, want ik wil wel kijken tot hoe ver ik kan met de baan die ik nu heb. Ik weet niet eens of je hoger komt, gezien je plus 1, plus 2 kunt krijgen, dat ik weet. Ga je nog iets doen, uh, darling, of blijf je daar een beetje horen? Een oké. Gebruik een drone. Oh ja, mijn drone is weg. Ik had hem in het park. Um, had ik hem op beeld laten schieten en in één keer was hij weg. Gebruik een drone om materialen uit de buurt vast te leggen. Oh, dat was mijn nagel. Uh, upload dit reismateriaal dat oh, perfect bij het omhoog aan weg-toe aan de past. En je krijgt meer betaald. Oké. Okay, maar dan moet ik wel eerst een nieuwe drone kopen. Want ik heb geen drone meer. Geniaal toch. Wat dit echte leven ook gebeurt. Echt een windstoot hier zo hoor ik. Opnames starten van. beurtmateriaal vastleggen? Doe dat maar. Daar zit je drone niet hoor. Ik weet niet. Deze gooien je we weg. Want die is bedorven. Ik weet echt niet wat mijn sim aan het doen is. Ik zeg drone pakken. Wat doe jij? Je gaat eten pakken. En dan zeker je drone. Of... Is de drone nog of? Oh, de drone is vooral niet meer. Oh. Oh. Nou, dan weet ik het wel. maar. Dan is hij de buurt aan het vastleggen. Buurt. Met drie uur. Wil je er lekker tussenuit? Ga dan naar er... Omhoog en weg buurt. You're gonna love it and thank me later. Ik weet nooit waar mijn drones zijn, echt. Oh daar. Lekker fruitdag. ja, I know. Wanneer moet ik eigenlijk zelf weer werken? Uh, Over twee dagen pas. Doe it, Sim, want ik word helemaal spiegisch van je. Echt. Oké, okay, jongens. Ik ga heel even de Sims even anders instellen. En mijn opnames even anders instellen. Want ik word helemaal gek van deze opstellingen. En ik had zulke goede opstellingen. Dus um, ja, tot zo.